Ja, het gaat beginnen. Ja, ja, kom maar raam. Gaat, gaat de dierenrijk al beginnen? Ja, het dierenrijk gaat nog weer beginnen. Kom, kom, snel zitten, kom snel. Oh, ik heb zo zin in het dierenrijk. Leuk. Hey, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga vliegen. Let op, daar ga ik hoor. Vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, vladder, fladder. Zo, daar ben ik weer. En, heb ik wel gemist? Uh, heb ik wel gemist. Wat een gek. Ik... Hij kan ook even vol voldenken. Ja, vervolg nou hier. Ja hoor. Oh, ja. ja, Dank ja, ja, je wel. Ja hoor, dan moet je een bonnetje met BTW. Heren van de keur, ik geef hem drie vooraf. 1, 2, 3. Oh. Oh jee, ben je weer verkeerd op je fiets gesprongen, Gerard? Kom Jantje, we gaan eens uit de wind zitten. Wat een verschrikkelijk gehoord. Het is niet om aan mijn hand te luisteren maar Johan, Johan, Johan, heb jij een fietspomp bij je? Mijn bulten zijn alle twee leeggelopen. Hou <tie> nou maar op, want een konijn kan het veel beter dan jij hoor. Nou, nou er, er zijn wel meer dingen die konijnen beter kunnen dan wij, hè? Ik maar, Ma, ma, ma, ga eens over hem. Ma, ik krijg de iets niet open. Ah, frisse lucht. Maak maken die vlinders een Harry tegenwoordig? Ik zat voor de week in de sauna, hè? Oh, ja. ja, en toen ging ik ineens met mijn blote kont bovenop die hete sauna kachel zitten. Gaat u Hé, hé, kijk in het water, er zit nog een aap, zie je? Wat ja, die die is die lelijk hè, die, die aap hè? Ja, he? hey, een lelijke hey. aap. Hup, je bent hem! Hey, toch, dat een <laughs> wat een lelijke aap is dat. hé, oh, hey, dat is helemaal geen andere aap! Dat ben je zelf! Uh, wat? Ben, ben ik dat zelf? Je doet eerlijk! Uh, dan stuf ik hem gauw uit voor een ander het ziet. Voor weer stak een buitenboordbever, zie je hoor. Alle Formule 1 rijders naar de start gaan. Attentie, start! Kom maar, stop me, Dit een valse start, iedereen terug. Hoe dat nou? Hoe kun Een valse start zijn nou. Goed Ik oh, kan er net niet bij. Had ik mogen hakken maar aangedaan. De Romein Asperientje door te slikken. Ja, hallo, hallo meneer, hallo, hallo meneer. Uh, wat is er? Uh, hebben u nog wat over voor het Wereld Natuur Fonds. Wereld Natuurfonds. Uh, Ik heb vorige week al gegeven. Ah, oh, meneer, dan kan je het er nooit genoeg aan geven. Ah, uh, bol op. Ah, oh, meneer, toe nou. Nou, uh, hier. Yeah. Dank u. <tied> <tied> wat, wat zie ik nou? Shit. Hey. Hey, Strijd uit. Hallo. Strijd er eens mee uit. Het hey, hey, is naar kinderen te kijken hoor. Hallo. Gaat er eens af. Hé. Hey. schiet op, Vieserik. Vieserik, hop, schiet op, ga af. Kan ik de politie halen? Ja, dat is een goed idee. De politie. Ja, ah, daar komt de politie al. Oh, daar komt hij al aan. Goedemiddag agent. Wil je Voor de politie? Wat is er allemaal houdt ik zie het al, hé. Hallo. Jullie moeten me opbouwen. je moet dit water gaan, joh. Hallo. Ja, dat is wel ja. We worden niet klaar, joh. Het wordt niet lauter, joh. Wat is vandaag, joh? Het is een penny met stiekem uit je bek, zeg. Ja, lekker. Haai, met uitjes heb ik gegeten. Heerlijk. Nou die man heeft misschien een stinkie beetje uit je bek, maar dan ruik ik toch niet, je ruikt hem nog eens, ruikt hem. Je wint er al, Oh het stinkt zo erg, ik, ik ruik mezelf niet eens meer. Kijk allemaal vuil uit mijn nagels, ik kan krijgen, het zit helemaal vies is dat allemaal. Er is Allemaal viezigheid van zo'n dierentuin, zo vies hier. Vuile nagels heb ik wacht. Nou, Mannen, valt er mee, moet je die ordinaire poten van mij zien? Dan kan je alleen maar de hoge drukspuit opzetten. Nou, oh, hoor ook die nagels allemaal. Het is hier toch een dierenduin, het is hier toch geen beautyfarm, waar gaan we nou te krijgen? Soms zit jij gek tevreden Daar Ja, ik komt zo ik heb een nieuw gebit gekregen van de tandarts. mij. ziet me niet helemaal goed. Ik niet goed, over. over tanden gesproken heb iemand mijn beugeltje gezien. Wij vervolgen met een wals van Johan Struis door de Bruine Reetjes. Heel slecht voor het vlees. Kunnen we dan weer niet springen? Kom allen naar de grote plek toe. Voor een klassiek piano recital door Pieter van Zwollenhoven. Dames en heren, ik wil graag beginnen met het bekende werk aan de Schöne Blauwe donau. Oh nee, hè? Nou, dat is een kalm. geluid, dat meisje al helpt, dat doe je zeer, man. Hij speelt precies zoals de schoonvader praat, weet je dat? <laughs> Wat? Kostelijke verdomme. Ben jij nog bij die kapper geweest die ik jou gerecommandeerd heb? Ja, daar ben ik geweest, maar volgens mij had hij zijn leesbril op toen hij me knipte. Vraag mij niet over kappers, je komt er net vandaan zeg. Alleen mijn nek uitscheren, 6975. Ja, ze zijn in die kappers. Ik doe tegenwoordig zelf, beetje geldering, klaar. Ja, weet je, ik werd steeds kalere archibald, maar nou laat ik mijn haar weer groeien hoor. Oh ja, kan dat dan? Natuurlijk, ik heb er plaats genoeg voor. En hier. Rijk. Oh, nee.